Ik moest, het, ik moest er gewoon van huilen, <laughs> zo trots was ik. Ik heb zelf ook twee medailles gewonnen. Uh, je weet hoe dat is, hoe onwijs gaaf het is om zo'n race zo af te sluiten. Met je team en daar dan te zijn. En, uh, mooie feestjes voor de boeg dan. Dus, uh, ja, dat is goed. Klaar voor het tafelende applaus.